15 februari 2018, RAI Amsterdam. Is het een beurs? Is het een congres? Is het een netwerkbijeenkomst? Nee, het is Event Summit. 4500 bezoekers. Meer dan 30 inspirerende sprekers. En het congres creativiteit en anders denken. Eén dag effectief en efficiënt netwerken. 500 exposanten, helder onderverdeeld in locaties. Tech en innovatie, outdoor en actief, festivals, evenementenbenodigdheden en branche en media. Met exclusief 10-jarig jubileumfeest bij Strand Zuid in de avond. Inspiratie, informatie en innovatie. Jij komt er ook? Voor meer informatie en kosteloos entree, kijk op www.eventsummit.nl. Ik ben er!